Je lijf zorgt voor je, repareert je, houdt je energiek en op de been. Dag in, dag uit. Maar in plaats van het te koesteren, geven we haar zoveel minder dan ze verdient. Meer dan ooit voeden we ons complexe lichaam met versimpelde voeding, bewerkte producten, ver verwijderd van de kringloop van moeder natuur. Kunstmatige voedingsstoffen brengen ons uit balans en maken ons ziek. Natuurlijk willen we allemaal vitaal ouder worden, meer gezonde levensjaren en sneller herstellen bij ziekte. Maar bewust leven is lastig in tijden van overvloed, haast en stress. En is gezond eten voor mij ook gezond eten voor jou? Kiezen voor slimme voeding is kiezen voor een vitale toekomst. Help om verantwoorde en gezonde keuzes te maken. Heb jij een innovatief businessconcept? Doe dan mee aan de Floriade Werkt Challenge. Jij kan het verschil maken.